echt een succesvolle uh, ziet er heel succesvol uit en uh, we zijn ook aan het experimenteren met uh, speldkaf. Uh, hm. Onze bakker die uh, heeft uh, speld uh, geoogd in de buurt en dat kaf dat uh, is ook een prima vulling alleen moet dan wel gepasteuriseerd worden en die zijn zelf zijn want ja, want ja, koffie is gebrand dus dat ja. is, uh, dat is een goed spul en dat kaf pasteuriseren we dan in uh, in uh, de restverwankte van de, de houtover van de bakkerij. Anders ja, nou voet ik er gewoon, uh, gewoon uit. Maar voor de rest uh, ja, loopt het uh, rood ver aardig. Deze waren veel te vochtig, dat kan je nog zien. Ja. Ja. hier ook, dat is heel, dat vind nu al te komen. Heel stuk, uh, nou, de rest is wel goed, dus dan halen, halen we gewoon wel naar, naar de andere kant. De uh, ja. uh, gevoel ja. maar te nat doe je eigenlijk niet dan. In, in, uh, collega's in Kopenhagen die hebben heel nat koffiedik in, uh, in uh, Denemarken. Ja, die hadden echt een probleem mee, Wat ze zelfs deden is uh, eerst de zak draaien in ja, een tijdje. Dan keren ze vervolgens ja. nog om uh, na een paar dagen, dat het volgens naar beneden zakt zo. Uh, echt een, uh, een drama. En wij hebben hier heel droog koffiedik. Nou, ja, ja, dan hebben ze ook koffiemachines dan. Ja, ja precies. Hier hebben ze allemaal van dingen waar de ja. stoom naar heen gaat. En dat is heel droog. Wat ook het voordeel heeft, dat je minder kans hebt op, uh, op trichoderma, dat het natuurlijk hoger is, dat het kind minder makkelijk met die, uh, met die sporen. Uh, van sinds uh, gisteren zouden zien, gisteren 12 uur. Ik weet niet wat er vannacht gebeurt is hier met, die, uh, met de verwarming, maar er is een soort, soort loep terechtgekomen van uh, hoger en lager. Ja. Dus uh, daar is godsnaam helemaal uh, van, uh, van ons Slaven. naar boven, want we willen graag... Ik kan even zo'n ja. lijn zien. Dus, uh, dit soort lijnen dat, uh, dit is, vinden we minder mooi. Tijdelijke middelen. Uiteindelijk komen deze twee containers in. Het Om verkeerde sporen uh, te introduceren, die er toch al wel, uh, wel in zitten. En uh, het is ook zo dat uh, na een aantal keren de, de, de groeikracht uh, afneemt. Dus uh, kijk, voor je grokertje thuis krijg je dat prima doen, dan kijk ik wel je komt. Maar voor echt een constante productie is dat, uh, ja, je, wil, je wil gewoon een voorspelbare uh, productie hebben. Ja. dan is dat inderdaad, uh, denk ik maar gewoon eentje een, een, van. Oh, je ja, je draait ze uh, eigenlijk, kan je gewoon zo, het, eigenlijk kan het bijna gewoon zo draaien. Zo, ja. Deze is wel heel groot, moet ik nu even toegeven. Waardoor het wordt niet zo heel makkelijk, maar ja, nou, zo je scheurt het eigenlijk als het ware. Dus ja, als je het wil, mag je dat proberen, want die moet er ook gewoon. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk jammer. Dat is, uh, dat ja, dat is dan Maar uh, ja, dit is wel echt een kleine. Het is een eindje uit, ja, dan, uh, Als het goed is gaat, die inmiddels nog uh, ja. beginnen. Dit is een heel kleiner zakje dan dat. De, de temperatuur constant te houden. In, in zijn geheel uh, meekoken ergens mee. Het uh, ja. voordeel is dat uh, die lamellen, ook, als je dan een sausje maakt, altijd de saus, uh, saus heel mooi uh, absorbeert. Mm. Ja. Ik heb het laatst ook... Ik uh, kan hier uh, wat vlees kopen van die Schotse Hooglanders. Daar hm. is een kouderlapje ja. van uh, gekocht. En uh, dit twee uur lang mee laten trekken. Het heeft nog steeds een bite. En, uh, maar het smaakt ongelooflijk lekker naar die chocardelapjes, dus ja, okay. het is een, het is een heel, uh, heel vreemd product. Het wordt niet snotterig ofzo, het, het blijft gewoon een bite houden. Ja. Uh, heel mooi, ben kipachtig mooi product als je dat bakt, het lijkt net kip. Dus dat is uh, Dat zijn zo'n ja. zeg maar, zo wat, wat culinaire ideetjes. Ik even slapen. Jammer dat je geen geuren vast kan leggen met een camera. Ja. Nou, dat doe ik niet op. Er uh, zijn nog een uitje erin. En uh, daarbovenop liggen uh, uitgebakken oesterzwammen. En die zijn uitgebakken in uh, kokosolie. Dus, uh, wat steviger zijn. En toen hebben we ook zitten zoeken van, heb je ook rollers die wel stevig zijn? Op een gegeven moment was het van, waarom doen we er niet duct tape omheen? Ja, die duct ja, het is inmiddels helemaal geperforeerd. Dus op een gegeven moment doen we er gewoon een keer een nieuw omheen Dan werkt het, als je te, ja, werkt het gewoon goed. En dan leggen we die erop. En dan een paar keer rollen, zodat die... Ja, uh, nou ja Met je een geduld in zijn allemaal spijkertjes heen geslagen. Dus ja, de... ja, dat was wel een ja, leuk allemaal uitgetekend. Ja, ja. Is ja het in het begin wel, op een gegeven moment gaan we ja. verder gaan. Wel ja. twee lijnen hier zo, van ja, zo en... <laughs> Nee. Als het goed is moet hij er 2 kilo in passen. Dat is niet goed. En als het weer goed is, dan niet. Meer dan, dan, dan, dan, dan, dan 2 kilo. Dan. 2 kilo passen. Nou, ik denk dat het niet veel meer dan 2 kilo is. En dat doe ik een paar keer in en weer. Ja, ik zou ja, het zo doen. Zijn ze aan beide kanten geperfereerd. Hmm. Anders wordt de emmers vol. Met koffiedik doen we 1 emmer uh, van die schilletjes, mengen we dan er doorheen. Ja. Dus we moeten zo meteen even kijken hoeveel 2 kilo is in volume en dan de helft daarvan pakken we dan... Uh, en, dat en Het is een beetje vluchtig spul, dus het, uh, het uh, uh, ga gaat gauw vliegen. Ja, wat oh. doen we dan? Oei, dus 1380 gram. 1380. Vluchtig kan je eigenlijk alles uh, pakken. Ja, kan ja niet maar ik de, heb uh, niet... Uh, nee, nou, ik heb je al je al je al deze op nul gezet, hè. Oh, dit is... kom uh, ik af te weten? Dus een emmer is 0 gram. Dan weeg je daar het kalk en het koffiedikje en broed af. En dan kan het daarin in zakken verpakt worden. Ja. En dan moet het de, de koffie moeten worden. tot Ja, ja dan moet het moet ook nog. Uh, inderdaad, ja, dat niet Als je op het moment dat je de kalk en de koffieschilletjes erin gemengd hebt, dan kijk je even van dan de rest. Even met dit. Ja. Nee, dit is wel meer hoor. Nee, maar dat is goed gelicht meteen, dus hij kan wel rechtstreeks daarin gaan. Oh, zo, ja, zeker. Hij is van nul op dan? Hij is geterd op. Uh, oh, hij is toch wel wat minder. Ja, ja. Oké. Oh. En 150 is dan gewoon koken, dus je kan beginnen met de kalk. Je ja, moet de broek maar hebben. Ja, deze hier. Ja, met broek. Ja, dat is. Ja. Ik kan dat anders de veelheid in de emmer doen van daaruit. Ja. 5, 5. 5. Ja, nee, ja, ja. Dat is geen 1, 1, 1, 1, Delen door 1, ja, nee, de uh, de delen door... 1, 1, 1, Ja. 1, 1, 1, Ja. 1, 1, 2, kilo aanvullen. Ik vind dat maar ja. dat die kosten een beetje In de 1, de 1, 2, 1, 2, 1, Ja, Ja. 2, Ja. 2, 1, 2, 1, Ja. Ja. Ja, o, wat is het, ja, het is een golf geluid. Ja, precies. Is dat aantrekkelijk? Ja, daar zijn we heel blij mee, dit is echt heel geel. Ik kan het niet naar het bakje doen. Ja. Het komt er allemaal. aan, Ja, het is bijna goed. Het een heel beetje watervriend. Het valt ietsje uit elkaar. Het is fijn zo, Ruud. Ja, dat is prima. Ja eigenlijk hè. Of, of een of door een of zo Ja, ik zou nog. Ja, ik weet het niet. Ik vind het in mijn geval heel klein beetje water. Maar dit kan je alvast goed. Wie zijn ik? Ja, dat ja graag. 150? Dan ben je er al schat. Kijk welke woning je het is. Ja, precies mij lukt eerder. Ja, ik denk dat ik wel weet dat dat. Nou, dan kan je uh, dan kan je een zak gaan vullen. Ja. hebben we die dingen gedaan. Hier. Ga maar iets maken. Absoluut wel. Ja, ik denk dat dat de Water wel goed is. is wel echt belangrijk voor de Ja, die is goed. Ja. Maar het ziet er Het blijft wel een mooie uh... Mooi ik kan er geen gehadmalletje van maken, dat hoeft toch niet? Nee, nee. Het is, een ja, beetje... het is wel leuk hè, ik zou iets latter doen. Ja, maar, maar ja, met wij... het, ja, met, ja, die dus, neiging heb je altijd. Je 100 gram kopen? Ja, en 200 gram broes. 200 gram Weet je wat, ik, ik hou uh, uh, je toch even je, uh, ja. Ja, is wel even vast. Er zit een bloeper. <laughs> Ja, ja. Ik zou er ja, nog iets doen. Uh, Jullie ja. zijn onze eerste uh, op met de handen. Ja. ja. Ik kan een keer beginnen. Die schepjes. Oh, die, schepjes. die schepjes van uh, die we gisteren zagen. Ja, die hadden we moeten kopen. Ja. Ik zijn nog steeds. Eh? Ja, nou. hier. Oh, echt niet? <laughs> ja. niet. Nee, de, de, nou, die doen we nog in ja, de ton, ja, ze maar het in de ton nodig. En het idee is dat ze dan vervolgens uh, in een trechter uh, leeggooien. En die trechter hangt er weer boven de zakken. Die dan in. Ik raak op de zak, dan kun je er nog eens naartoe. We moeten de kijken. Die tekens kunnen jullie gewoon delen, van die QR-code Ja. 5 kilo. Ja, maar dan mag de helft, moet een... kijken, dit is dichtknoop. Dit ja, maar... hebben ze allemaal. En dit is ja. dus houdingswijze een groter dichtknoopstuk. Dat het een kortere dat is. Dus je hebt minder te Ja, je hebt even kijken hoe het uitpakt. Uh, kan ik ook nog even een sticker schrijven met de datum. En, ja, was levens, dat is wel leuk. Ik ben geen uh, knopenlegger trouwens. Dus, <laughs> Ik doe hem niet. Ik heb je geen scouting gehad. Oh, wat ja, maar... nee, op, maar. Om voor knoop wordt dat? Nee, ik zou nog een klein beetje uh, waard Een veter Weet hoe een veter uh, ja, een, een platte knoop. Uh, goed was voor drie al koffie. Uh, Gooi je koffie met koffie altijd? Uh, ja, dat, is, dat, goed voor je, dat pakt, die, je pakt in je buis en in het vervelvak. Ja. Ja. ja. dan moet je maar even kijken thuis. Wij uh, werken met haken. Ja. hem opgezet en dan dat gewoon. opleiding? Ja. Nee. Oké, okay, even nog een stukje voor jezelf maken? Ja, ik zal eens kijken wat ik een keer op zetten. Super. Ja, die heb ik het toch? Ja. Ik Heb heeft alles wel in. Nee, was hem niet bij. <laughs> ik weet van niks. Ja, en ik weet ja, ja, dat er misschien nog vragen ook of nog meer receptideeën. ideeën, die straks gaat het natuurlijk mega veel. Uh...